Bonjour, vandaag gaan we het hebben over de subjunctief, oftewel de aanvoerende wijs. De algemene regel is dat de subjunctief wordt gebruikt in een bijzin met que, naar een hoofdzin waar een wil, wens, noodzaak, twijfel of subjectieve mening wordt uitgedrukt. Kijk ook maar eens naar de volgende voorbeelden: Je voudrais que tu viens passer les vacances de Nouvelle moi'. Ik zou willen dat je de kerstvakantie bij mij komt doorbrengen. Il faut que nous allions faire les courses ce soir. We moeten vanavond boodschappen gaan doen. J'ai peur qu'il ne puisse plus venir. Ik ben bang dat hij niet meer kan komen. Il est dommage qu'il reste au Canada. Het is jammer dat ze in Canada blijft. Na de volgende voegwoorden of uitdrukking is de subjunctief ook vereist. Avant je op dat... Bien que, wel. pour que, op dat. Qua que, wel. Avant que, voor dat. Il faut que, het is nodig dat, je moet. Il vaut mieux que, het is beter dat. Il est important que, het is belangrijk dat. Il est dommage que, het is jammer dat. Il est possible que, het is mogelijk dat. De subjectief van de meeste regelmatige en onregelmatige werkwoorden wordt gevormd van de stam van de derde persoon meervoud van de tegenwoordige tijd. Daarachter komen de volgende uitgangen. E, es, e, ion, ie, ent. Bijvoorbeeld, que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, qu parle, que nous parlions. Que vous parliez qu'il parle qu'elle parle. Regardez aussi les prochains exemples. Aimer, ils aiment que j'aime, que je gauche partir, ils partent que je parte, que je vous Choisir, ils choisissent que je choisisse, que je choisisse, Vendre, ils vendent, Que je vonde, dat ik verkoop. Herhaling. In welke gevallen werd er ook weer de subjunctief gebruikt? Na welke voegwoorden en of uitdrukkingen is de subjunctief vereist? Hoe kan je de vorm van de subjunctief samenstellen? Probeer deze vragen eerst voor jezelf te beantwoorden. De antwoorden vind je aan het einde van deze presentatie. In ieder geval, voor de volgende les, de volgende presentatie. Bon chance!